Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En uh, ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien uh, dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt ik scheur dat gewoon een fladder. Uh, want een Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran een fladder wil scheuren moet dat gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt. Maar zo moet het kunnen. En eindelijk een burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag, dit moet kunnen. Hoogste tijd. Het is net zo erg als de mijn kamp. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land. We gaan nog even hier op dansen ook.